Een huis met een zwembad, dat verwacht je eerder in een villa-wijk en niet in Casticum aan de Duindoornlaan. Maar deze heeft hem en hij wordt intensief gebruikt. Hij wordt nu winterklaargemaakt, maar is goed te gebruiken, want hij wordt verwarmd. En de verwarming komt van de zonnepanelen, dus het kost echt niet heel veel. En daarna kunt u lekker door naar de sauna die erbij zit. Daarnaast heeft die woning nog een goede garage. Staat vrijstaand met 160 vierkante meter woonopvlakte en vijf slaapkamers... Kortom, een hele aantrekkelijke woning. Wilt u deze woning een keer komen bekijken? Bel met HVMS op 0251 655 086 en ik laat u graag de woning zien.